Mascha, Sintje. Hé hey, Sintje, kijk eens. O, oh, Mascha. Kijk eens Mascha. Hey. Ze mag alles hebben. Hé hey, Masha, Sintje. Sintje, Mascha, hee Mascha, jullie mogen niet bij de kippen, Hé, Mascha, hey Mascha. Hey. O, oh, Sintje, Masja! O, oh, Masja! o, oh, Mascha. Sintje! Oh, Masha, Oh, Masha, Hé! Hey. Nog één klein bordertje. Kijk eens! Kijk eens! Kijk eens, Mascha! Ja, nu moet Sintje er ook een natuurlijk. Ja, maar je mag een klein stukje, dan gaat de rest naar Brammetje en Bennen. Oh, jij mag ook een stukje. Kijk eens, hap. Ze willen hem helemaal, ik voel het. Je mag hem helemaal, Mascha. Gelijk op. Kijk eens, kijk eens, hap. Goed zo, ja, hapt goed. Oeh, Mascha. Oeh, Mascha. Hé, hey. o, oh, Mascha. Dat smaakt goed, Mascha. Sintje. Oh, hey. Masha. Hé! Hey.